Zeg, je... Ik jou ook. We niet meer zullen gewoon Hallo oh, jongens, mijn sleutelstuk bij mijn dash. nieuwe video op mijn kanaal, Ik Game. I'm a farmer. Yes. yes. But you have uh, free facts. You fucking don't have myth. Is that one shot? Yeah. Zam kniha the image com. place can in coffee please uh. what the fuck what the fuck he was behind left left left, left. one beside side forty behind Got him. hem. him. He s side hit was 68. Nice. Oké, okay. No time, go En ik sta aan de andere kant van de map. Is het daar ergens dus? Auw, ik zag je arm. Waar pak sta jij? Ja, ik zie je ook te zoeken. Zeg je? Ja, auw. Ach kut, ik moet echt weer winnen. Uh? Boom! Ik zag echt zo'n klein stukje van je hoofd en ging iets naar beneden tegen de muren het verschoten kind door de muur. Oh wow! is echt een dikke headshot. Rotering, dat dus. Je kan die bot besturen met E. Echt? Als je die bot spectate en dan op E drukt, kan je hem besturen. Dus nu heb jij als het ware twee kansen zo'n own. Hoeveel HP heb jij nog? Ik zal 66. Oh! oh. Yeah. Ik ook nu 66. Oh leuk. Oh, diefus. ik ga, ga raar Ik Wil neds hebben. kut oh, yeah. Die bot staat er echt zo van. Ja, ja. Het ga ik ga lekker niks doen. Gaat het niks doen. Ja, ja, behalve als ik dood ben, zeker. Ja, dan gaat hij pas bewegen. Oeh. Hoeveel levens heb je nog? 75. <lacht> Nul. meer van dit zien vergeet dan zeker niet te liken. En laat achter in de reacties of ik dit vaker moet doen, samen met Dion.